Hij gaat recht door, oooooh Zo, voertuig klem gezet Hey, uitstappen vriend Oh collega's Collega neer, collega neer Ambulance door laten komen Met leuk dat je kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 alles Duva aan morgen. En vandaag ga ik op pad uh, of gaat Wim eigenlijk op pad in de regen. Uh, in de nachtdienst het is echt uh, rot weer. Ja, dat heb je soms ook in Nederland. He, dat het uh, keihard is aan het regenen in de nachten en overdag wel kei warm is ofzo. Uh, dus vandaag is zo'n dag, uh, ja geen bijzonderheden te melden tijdens deze dienst. Uh, ja eigenlijk één bijzonderheid te melden uh, is dat ik vandaag eigenlijk met de hond uh, een video zou uploaden. Maar uh, die mod die krijgt, of ja ik krijg het misschien voor elkaar, maar vooral die mod vind ik dan uh, krijgt voor elkaar dat op het moment dat ik die hond op iemand afstuur crasht hij. Dus ja, daar is niks aan. Dan kun je die hond voorbij hebben, maar dan kan die niks doen. Hij kan hij kan uh, achter niemand aanrennen, hij kan niemand vangen. Hij kan alleen. Uh, hij kan alleen uh, ja erbij staan kijken we hebben een melding achtervolging van een tanker uh, gezien het weertje uh, ja, omdat ik zelf op bijna niks zie of ik zie wel veel gaan wij uh, gewoon gebruik maken van de optisch en geluidssignalen oh het is glad en uh, dat betekent dat mensen maar wakker moeten worden van mijn sirene wie gaat nou met motor rijden hier s'nachts staan blijven staan blijven, Kut, daar ging de sirene zergt de vorm te voet Twee... oké okay, verdachte getaserd oké okay, collega's over op vuurwapen ik ga even kijken of er nog andere mensen in die trailer zitten zo te zien niet uh, ja en <laughs> nu moeten we taken ah, lager vragen en ik wil er niet bij zijn als het op het moment dat hij gesleept gaat worden want dan crash mijn game okay, misschien ja, ik wil het toch zien en dan crash je maar maar ik wil wel zien hoe hij dat gaat doen wow. dat ding ontploft dadelijk niet schieten jongens niet schieten niet schieten niet schieten niet schieten waarom schieten we? Oké, okay, gaat kijk goed daar. Nou, en wij gaan door. Volgende melding. Er is een uh, Grand Theft Auto geweest, oftewel uh, de naam van het spel. En wat houdt dat nou eigenlijk precies in? Dat is uh, autodiefstal met uh, geweld. Uh, we rijden op dit moment parallel van het voertuig. Uh, maar ik ga er nu een beetje achter aan. Uh, shit. Oh, het is nog glad. Oh, het is heel glad. <laughs> Oké okay, we knallen op een paal. Dan regelen we straks allemaal wel. De paal maakt het goed hoor. Oeh het is nog steeds. Het is echt even uh, lastig dit. er vandoor te gaan. C-voertuig aangetroffen, lijkt er vandoor te gaan. Snelheid 50. Eenheidjes erbij alsjeblieft. Rechtsaf langs politiebureau. landelijke eenheid met de Audi zit er achter, maar die gaan mij weer ophouden, hè? Dat snap ik dan nooit. Die, dat heb ik laatst geloof ik al gezegd. Als je daar achter gaat rijden, dan denken die geloof ik van, oh, er zit een voorrangsvoertuig achter, mij ik moet aan de kant. Dat is zo raar. Ah, ik dacht dat het hier door kwam. Hij gaat rechtdoor, oh. Oké. Okay. We rijden tegen het verkeer in trouwens Dankjewel takelwagen voor het zien Hij gaat weer rechtdoor, ik denk dat het stuur kapot is ofzo Weer gewoon rechtdoor. Zo, oh, een pijl. Voertuig geramd, gaat nog steeds verder. Shit, nu nee, hebben we nog een voertuig geramd. Uitstappen! handen omhoog kom op bij, meewerken inderdaad liggen als dus je bent aangehouden ben je niet onder verplicht recht maar advocaat dat wil begrijpen aanhouding diefste van een voertuig met geweld Ik denk dat wij het niet bij mag hebben. Ik ga even fouilleren. Oké. Okay. Nou, ik ga uh, transportje deze kant op voor één verdachte uh, aangehouden naar achtervolging. En we kunnen weer door. Hier staat iemand midden op straat. Bedankt mevrouw, politie. Waarom staat hij midden op straat? Ik wil graag even een uh, ID zien. Hij woonde hier toevallig in de buurt. Oké, okay, Amy, kom even met mij mee. We gaan even op de stoep staan, dat lijkt me wat handiger. Het lijkt me een beetje een prostituee. Uh, maar zeker weet ik het natuurlijk niet. lijkt me niet verstandig om gewoon naar huis te gaan. Ze wil niet echt praten. Goed. In ieder geval niet meer op straat staan. als oh, ze lukt veel. Uh, melding Prio 1 aanrijding letsel op de snelweg. Uh, waarschijnlijk de bekende melding, uh, maar ik weet het niet meer zeker. Ik heb nu een paar uh, verkeersongeval meldingen. Maar het lijkt er inderdaad wel op. Nou, voor de mensen die hem niet kennen, ik hou wel eens geheim wat er gaat gebeuren. Voor de mensen die hem wel kennen, ja die kunnen eventueel skippen of gewoon weer kijken hoe ik het ditmaal oplos. Hoi. Uh, ja, ik heb nou... Oké, okay, ik zal eerst even... Nou, hij ziet er niet goed uit. Ik zal niet met hem gaan praten. Ik zal met de ambulance gaan praten. Goedendag, hoe gaat het met hem? Ja, het ziet er helemaal niet goed uit. Uh, hij zal wel overleven, maar hij heeft een... Uh, best veel... Uh, uh, heft, ja, uh, Even denken... Ernstige verwondingen. Ik moet hem nu naar het ziekenhuis nemen. Oké, okay, is goed. Doei. Ik ga even zo omlaag kijken, want ik moet even met de bestuurster praten, maar er staat een voertuig die jullie nog niet mogen zien. Goedag, hoi. Gaat het? Ja gent. Vertel me alsjeblieft wat er is gebeurd. Ik weet het niet, mijn, mijn remmen deden niet meer. Het was zo eng. Ik, ik probeerde echt om af te remmen. Wat, wat bedoelde precies? De remmen deden niet meer. Nou ik heb de auto gisteren gekocht bij een dealer. Hij zei me dat alles oké okay was met de auto. Oké, okay, kun je misschien de adres of de naam van de dealer vertellen? Ja, de naam is uh, Los Santos Supercars. Oké, okay. we trouwens nog even een ID zien. Voor de zekerheid, even een rijbewijs. Oké, okay, die is verlopen, daar gaat u wel een bekeuring voor krijgen. Uh, en dat gaat ook niet meespelen in de verzekeringskwestie hier. Maar goed, um, ja, dat regelen we wel als u weer... Veilig uh, bent. Ik ga de voertuig, het voertuig laten afslepen En dan ga ik alvast richting uh, die Los Santos Supercars iets. Is hier om de hoek? Het is natuurlijk nacht, ik weet niet of er iemand is. Gebruik maken van vrijstelling deed ik daar. En hier weer hier heb ik groen en allemaal met spoed nou kunnen we daar meteen achteraan ja, rij dan wel linkerbaan die is vrij het is uh, drie uur s'nachts ofzo dus ik betwijfel eigenlijk of er iemand is maar ze te zien wel wat een toeval Bedag. Hallo, ik ben de eigenaar van dit, ja oké. Okay. Een paar en voertuig van u is zojuist betrokken geweest in een, uh, bij een ongeval. Oh, triest, heel triest. Het lijkt hem niet echt veel te boeien. Uh, het lijkt erop dat iemand de uh, remmen heeft uh, beïnvloed. Uh, Kunnen u daar mij, kun u mij daar iets meer over vertellen? Ik heb absoluut geen idee, het spijt me schat, uh, maar ik uh, heb niet veel tijd. Oké okay, meneer, kan ik even binnenkijken? ja het zal wel oké okay, dan ga ik even binnen kijken heel goed nou nu kunnen we het hele ding uh, nou zoals ik al zei ik ken deze melding dus we kunnen nu wel de hele uh, hele gebied gaan rondlopen maar zoals je daar al iets ziet zweven dat moeten we hebben dat is een uh, ding om de remmen te mee, mee te manipuleren dus die gaan we nu pakken uh, dan gaan we weer naar buiten en dan gaan we meneer even uh, aanspreken lijkt erop dat hij al weg gaat. Hij is al weg, ja. Kom je pannenkoek. Oeh, hij gaat rechts op. Ik dacht dat hij uit de vorm was. zo voertuig klem gezet Hé, hey, uitstappen vriend goed handen laten zien ik ben aangehouden verdenking veroorzaken ongeval met voorbedachte ah, weet ik voor wie dat zegt joh graag een transportje deze kant op en uh, je voertuig kan hier niet blijven staan dus gaan we wel even wegslepen hier veel schade aan mijn ah, beetje. Hij dacht van uh, ik heb niet veel tijd, ik ga gewoon alvast rijden. Maar dat trapt Wim niet in. Hallo. Hallo. Ja, fijn dag verder. Oh, vrachtwagen. Aan de kant. De collega heeft noodknop ingedrukt. Uh, we horen hem al binnenkomen. Links vrij, rechts vrij. En een stukje rijden. Oeh, nu gaan we tegen het verkeer en dat moeten we niet hebben. Dat lossen we ook wel later op. Ik snap soms echt het verkeer hier niet. Links vrij. Zullen we ook het weertje.. Vrij. Je hoort mijn stuur echt losgaan of uh, nou, echt uh, heen en weer uh, vliegen. Dat is normaal elke drempel die je neemt, die voel je. Ja hier zie je dus echt niks. Hier moet ik echt rustig gaan rijden. Er is niet veel licht. Ik zie wat oude lichtjes voor mij. Oh. Veel mogelijk links rijden tot het verkeer. Tegengesteld ook ons ziet aankomen. Voor het geval dat er uitwijk. Uh, moeten gaan plaatsvinden. We zijn bijna te plaatsen. Collega's. Collega neer, collega neer. De ambulance door laten komen. Collega, je mij. Collega. Hallo? Kom even rustig uh, zitten. Wil je al opstaan? Oké. Okay. Goed. Hoi. Vertel, wat is gebeurd? Ik, ik ben geraakt op, op de achterkant van mijn hoofd. Oké. Okay. Oké, okay, herinner je iets? Nou, ik, een zilver voertuig, maar niet het model. Nog iets? Ik uh, denk het niet. Uh, shit, ze hebben een pistool gestolen. Oei, oké. Okay. Oké, okay, uh, kom maar, de, ik breng je naar de ambulance. Oké, okay, we zijn ter plaatse. Eerste voertuig te plaatsen. Uh, ik ga groen aanzetten. Het betreft een, uh, een aanval uh, op de collega. Hij is van achteren aangevallen. Uh, en het lijkt erop dat uh, zijn voertuig, dat uh, hij op de achterkant van zijn hoofd is geslagen en zijn voertuig is, uh, of zijn voertuig, zijn uh, pistool is gestolen. Uh, excuseer me mevrouw, heeft u iets zien gebeuren? Uh, nou, ik zag u wel een persoon raar om zich heen kijken. Kunnen jullie de persoon beschrijven voor me? Nee, uh, ik, uh, ik ben mijn bril vergeten vandaag. Ik ik kan echt niet veel zien uh, vandaag. Kunnen ze iets anders? Uh, Herinneren? ja een, hij is een windsor uh, tweede model uh, ingestapt en hij is in het no in de richting van het noorden gereden dus, dus die kant op heeft u toevallig een, uh, een uh, uh, kenteken gezien nee dat heeft hij niet oké okay. En hey, mevrouw heel erg bedankt voor de hulp uh, goed we hebben nog twee uh, getuigen hier goed meneer en uh, we wilden wel even haast achter zetten uh, oké okay, heeft hij toevallig iets uh, raars gezien in het gebied u mag trouwens even stoppen met bellen we uh, wel zo netjes uh, ja, een raar voertuig. Oké, okay, wat was er van. Uh, ja, wat was er zo raar En Ja, het reed naar de achterkant. Maar waarom is het raar dan? Nou, omdat normaal alleen vrachtwagens daar rijden. Oké, okay, hoe zag hij eruit? Het was een zilveren Windsor tweede model. Oké, okay, dankjewel. Ja, dat is dus hetzelfde model wat de agent bevestigt en mevrouw. De agent bevestigt een zilver voertuig, mevrouw en meneer bevestigen een Windsor tweede model. En uh, meneer, hoi, uh, waarom staat u hier precies? Uh, is dat illegaal dan? Ik heb gewoon pauze. Oké, okay, oké. Okay. Uh, heeft u iets uh, raars gezien in dit de, in de gebied hier de afgelopen tijd? Ja, een, een raar voertuig stond hier uh, geparkeerd achter. Oké, okay, waarom vond u hem raar? Nou, dat is alleen voor uh, afleveringen van, uh, bij vrachtwagens. Uh, ik heb het nooit eerder gezien hier. Oké, okay, kunnen we ongeveer vertellen hoe het uitziet? Ja, het was een Windsor, het tweede model. Oké, okay. heeft u toevallig het kenteken voor me? Het enige wat ik uh, nog weet is dat het startte met 02Z. Oké, okay. heel erg bedankt voor de hulp hoor, meldkamer. Oh, Oké, okay. ze hebben meegeluisterd ofzo. Er is een uh, voertuig gespot, een uh, Windsor 2, 02Z begint het kenteken mee. Um, ik zie niks, er komt een auto, maar goed. En die is in het richting van het noorden gegaan, dus wij gaan er met spoed uh, naartoe. Uh, we houden rekening met het feit dat de persoon vuurwapens uh, of één vuurwapen heeft en een agent heeft aangevallen uh, en dus zijn vuurwapen heeft zoals ik al zei. dit hem zijn? Nee. Dan is het dit. Deze. Ja, dit is hem. 20, we hebben zicht op de Oeh, dat is verhoord woord. gaat er vandoor. Sert de volging, uh, we zijn uit het voertuig gevallen. Uh, snel... Oh, hij komt terug. Uitstappen! Uitstappen. Uitstappen. Handen omhoog. Liggen. Die ambulance wordt een cancel. Dat was per ongeluk. Oké, okay, je bent aangehouden. Voor uh, mishandeling van een uh, ambtenaar functie. Uh, het stelen van uh, een vuurwapen. Negeren Stopteken. En dus ook het bezit zijn van een vuurwapen. Denk ik dan maar zo. Ik ga je fiëren. Oké, okay, hier komen. Op je knieën. Ja, ik wilde de serena aanzetten. Met G. Maar uh, naast de G zit de F. En wat krijg je dan? Boem. Dan val je uit je auto. Uh, trouwens, transport transportje deze kant op. Uh, mensen, ik ga leuk bedanken voor het kijken. We gaan uh, de nacht zo meteen, uh, of we gaan de nacht nu afsluiten en we gaan richting stad. Om daar te beginnen aan de administratie. Uh, misschien een wat kortere video, maar ik, uh, ik streef nu eigenlijk een beetje meer naar het uh, 20 minuten opnemen. Uh, dan een beetje bewerken en dan heb je misschien een video van 15 minuten waar wel het een en ander in gebeurt en dan heb ik liever dan dat ik 30 minuten opneem moet editen en dan 28 minuten en dan ga kijken en dan zie je tot mensen maar 10 minuten kijken daarvan dus ja, ik denk dat ik daar meer aan heb ik uh, zie jullie graag over twee dagen bij een nieuwe video zoals altijd en dat gaat zijn een roleplay video geloof ik, tot dan, doei